Mooi hè, Het nieuwe gebied. Dat is Cop West, het nieuwe ontwikkelingsgebied van Purmerend. Ja, de stad is echt volop in ontwikkeling. Daar zie je de Melkwegbrug, daar de Nicolaaskerk. De, ja, de oude is eigenlijk van de uh, Purmerendse binnenstad. En ik ben Randy, nieuwe makelaar bij Kokkenmakelaars. Twee jaar in West-Friesland gewerkt. Nu eindelijk in mijn eigen woonplaats aan de gang. Ik sta echt te popelen om voor aan de gang te gaan. Ja, wilt u nou gebruik maken van de ontwikkelingen die de stad te bieden heeft, en heeft u verhuisplannen. Bel mij dan op. Dan gaan we samen even naar de mogelijkheden kijken. Ik uh, sta altijd voor u klaar. Ik kom graag bij u langs.